I'm gay! Nee. Oh my god! Koolveren. Langs ik moest een creatieve opdracht voor C, C, C doen een autobiografie maken over alles wat jij al gedaan had met het verleden. In het verleden. Ofzo. En dat leek me een goede optie om een YouTube te maken. Een video. Te maken in een video. Dat, dat, dan sla ik twee klappen in één klap. Dat is toch geweldig. Dus uh, deze video zal gaan over mijn verleden als vlieger. Veel plezier. Met kijken. Ik heb op heel veel schulden gezeten. Maar liefst een stuk of 6, 6, 6. Uiteindelijk kwam ik in groep 6, waar ik de diagnose dyslexie heb gekregen. Waardoor ik um, dyslexie heb gekregen. Om deze reden gaven mijn ouders mij een Samsung tablet. Waar ik um, beter mee kon lezen en op YouTube kijken. Maar uiteindelijk heb ik hem met meeste gebruikt om opdrachten te doen. Onder opdrachten zoals Doe Maar gamen die... Ik heel veel doen, toen hij nog niet de tuberfase tuber inging en nog gewoon lekker YouTube speelde. Ik was zelf toen ook heel erg van de games geworden en daar is een beetje waar het allemaal begon. In groep 6 waren er meerdere grote hype, waaronder de bad boy die ik nog deze Nintendo nog steeds heb. En nog steeds mee uitgespeeld ben. Um, met spellen waaronder... <coughs> The Minecraft, Minecraft, the Minecraft, the Minecraft, the